Vorige week heb ik eigenlijk een vlog gemaakt. Maar dat staat dus op een ander kanaal, dat van MediAraven, waar ik werk. En als met een busje het land rondrijden en coole video's maken, u heel cool klinkt, dan moet je misschien wel eens binnenspringen met MediAraven. Want dat soort dingen doen we daar dus. Maar nu heb ik de smaak te pakken en wil ik voor mezelf ook nog eens een video maken. En eigenlijk wil ik gewoon... Ik heb het voor een keer nog eens gescript, want ik... Uh... Ik wil degelijk klagen of zoiets. Nu ik had eigenlijk eergisteren iets gezien waardoor ik wou beginnen klagen over Dunkirk. Maar ik had op dat moment Dunkirk nog niet gezien. Wat dan weer een beetje raar zou zijn geweest. Dus ik heb hem eergisteren gezien in IMAX wat dat echt... Kijk, cool was, goede ervaring, dus ik uh, kan dat iedereen aanraden. De muziek, het geluid, het beeld. Nu, het beeld, het, het switcht soms van aspectratio, en dat is hetgeen dat mij mijzelf eigenlijk een beetje stort aan de film. Samen met Harry Styles, die het niet slecht doet, absoluut niet, maar die gewoon als persoonlijkheid een rare toevoeging is in een film die je zo moet meeslepen. Dus dat zijn dingen waarover ik ook zou kunnen klagen, maar dat gaan we niet doen, want het is voor rest echt een goede film. Eergisteren zag ik een tweet over een tweet over een artikel over een review van Dunkirk. En die originele tweet werd dan nog eens getweet door Theo Franke en daardoor was ik al direct een beetje gebiased en werd ik een beetje kwaad. En uh, ja, nu zitten we hier. Nu, als titel van dat artikel, dat dan getweet werd, en nog eens getweet werd, en dan nog eens geretweet werd, stond er. USA Today Complains About Lack of Women and No Lead Actors of Color in Dunkirk. Nu, die titel op zich vind ik eigenlijk al een heel klein beetje misleidend en op het randje van fake news. Want als je die originele review van USA Today gaat opzoeken, dan is het dus 98% kei-positief. Dan zegt hij: amai, my kei goede film. En helemaal op het einde, helemaal op het einde, hè, staat er dan zo'n zin. En daarin zegt hij inderdaad van ja, dus er zitten wel amper vrouwen in en zo goed als geen niet-blanke hoofdrollen en zo. En voor sommigen zal dat misschien wel een stevige afknapper zijn. Dat is een goede bemerking. En dat is ook één zin. Eentje. Op het einde van die review. Als je dan die tweet ziet als je daarna dan ook over googelt, want er zijn redelijk wat artikels over die review verschenen om de een of andere reden, dan merk je dat de reactie erop vooral is: Ah, politiek correct. Het pakt alles kapot. Ah. Dus zo'n reactie op dat ene zinnetje dat eigenlijk gewoon een feit aankaart uit de film. En natuurlijk, ik hoor wel komen, uh, je zag het ook in de tweet, de, de rationele opmerking hierover is natuurlijk Ja, maar, ja, maar Anton, dat is historisch accuraat, hè, op die manier. Nu, historische accuraatheid vind ik eigenlijk gewoon een heel stom argument. Uh, ten eerste omdat er zoveel in de film niet accuraat is. Een mooi voorbeeld is uh, de vliegtuigen. Ze hebben de Duitse vliegtuigen een beetje veranderd, zodat je film eens beter kon zien dat dat andere vliegtuigen waren. Anders leken die te veel op elkaar. Ten tweede, de personages zijn gewoon fictief. De rollen die worden gespeeld zijn geen bestaande rollen. Ik denk dat er een kolonel is die eigenlijk wel gebaseerd is op een echte persoon. Oké, okay, maar daar eindigt het zo aan. Uh, Het is niet dat je Churchill hebt die in de film voorkomt, die dan... Uh, plots door een vrouw of een andere etniciteit wordt gespeeld? Nee! En, en dat vind ik het beste, als je trouwens nog een beetje op zoekwerk doet, dan ontdek je dat er bij de evacuatie van Duinkirche eigenlijk ook redelijk wat mensen van de Indische Compagnie aanwezig waren, die in dit geval nergens in de film te bespeuren zijn. Ergo, zou je bijna kunnen stellen dat de film historisch inaccuraat is. Nu, dat terzijde, want eigenlijk maakt die historische accuraatheid mij al geen zak uit. Als die opmerking wordt gemaakt over, die, over het gebrek aan niet-blank, over het gebrek aan vrouwen, dan is dat vooral over het feit dat het eens te meer een film is, een chique blockbuster over de oorlog, een hele chique blockbuster over de oorlog die gewoon weer al over een hoop witte mannen gaat. Weer al. En er zijn heel veel mensen die dan gewoon, als die die trailer zien, als die zo, zo het concept van die film zien, dan denk je die gewoon van, or, weer al. En terecht! want. Okay. Weer al, ja, echt weer al. Dus het komt ook gewoon van ergens anders. Dan gaat die historische actie, het gaat het eigenlijk over. Het gaat gewoon over het feit dat het gewoon weer al die film is. En dat mag. Dat is een terechte opmerking om te maken, want het is waar. En misschien is het zelfs wel belangrijk om dat aan te kaarten, want ik geloof heel hard dat, dat, dat films zijn... Films reflecteren onze maatschappelijke situatie en, en door dat soort dingen aan te kaarten, krijg je ook inzicht in het feit van, ja, hmm, misschien is dat wel echt zo. En het is ook zo. Dus, allee. Dat mag, hè? dat is een goed punt. En dan daarna mogen we denken van, ja oké, okay, als dat uw reden is, dan vind ik het stom. Dat is ook oké, okay, maar het is wel niet onwaar. Kijk, Dunkirk vertelt het verhaal van drie personages. Drie verhalen die... Uh, parallel een beetje worden verteld en op het einde zo wat samenkomen. En waarom had niet één van die drie verhalen over een Indische soldaat kunnen gaan bijvoorbeeld? Of uh, had het leuke personage George dat erin zit een meisje kunnen zijn? En ergens hoor ik wel komen zo van, ja maar je moet toch geen personages veranderen gewoon om diversiteit toe te voegen. Alleen dat moet toch uit het hart van de auteur komen, het moet toch kloppen in het verhaal. En dan denk ik van, ja maar Blijkbaar moeten we het wel expliciet doen en zeggen dat het moet gebeuren. Want als we het niet zeggen, dan gebeurt het blijkbaar niet. En als bewijsstuk bied ik u de honderdduizenden witte mannenfilms aan die er al bestaan. Hey. All right, dat was ik, die klaart over Dunkirk. Wat een fantastische film is. En echt ga mijn IMAX kijken, want het is het echt waard. Maar ik vind ook dat er stevig over geklaagd mag worden. En zeker over bepaalde aspecten ervan. Dankjewel, tot de volgende. Laat me in de comments weten als je ook iets wilt zeggen hierover. Of maak een video. Antwoord. Bestaat er nog zo'n videoreactie? Doen. Alright. Ik zie je volgende keer. Ik ga proberen een kekkel-end cool screen te maken. Deze dus keer. Ciao.